De Concorde, een nieuw en bijzondere methode, ontwikkeld door Mieke Verdonk... om paarden hoofd en hals op een natuurlijke wijze neerwaarts te laten brengen... waardoor rug en hals optimaal kunnen ontspannen. Wij hebben de Concorde getest in het kader van de revalidatie. Hierbij is gebleken dat het paard zich niet forceert... en wordt op een natuurlijke manier zonder dwang in de juiste houding gebracht. U herkent het vast... Uw paard is kreupel en u moet er een aantal dagen of weken aan de hand mee stappen. De Concorde is de ideale methode om te zorgen dat het stappen beheersbaar blijft en de bespiering minder afneemt. De Concorde is een gemakkelijk systeem in de vorm van een touw met aan het uiteinde een katrol. Door de manier van aanbinden worden er drie drukpunten gecreëerd en ontstaat er een driehoeksinwerking. Je hangt de katrol over de rug heen en haalt de touw door de ring onder het paard... Dit verschuif je naar voren tussen de benen door. Dan breng je het uiteinde via de rechterkant door de rechterbittering of halsteroog, over de hals heen, door de linkerbittering of halsteroog, terug naar de katrol waar het touw vervolgens doorheen gaat. Voor het gebruikersgemak breng je het uiteinde nogmaals door de linkerbittering om het paard goed te kunnen begeleiden. Als fysiotherapeut vind ik het een heel erg goed hulpmiddel. Er is een aanspanning in de onderlijn en een ontspanning in de bovenlijn... ...waardoor het paard het hoofd naar beneden doet en ook makkelijk kan buigen bij de lendenen. Daardoor vorm je een soort boog van de bovenlijn en dat helpt het paard om de ruiter te dragen. Dat is eigenlijk de basis van het paardrijden. En dat kun je met de Concorde kun je dat heel goed aanleren. Bij de revalidatie, bij fysiotherapie, gebruiken we dat basisprincipe. Het grote probleem van de revaliderende beweging is dat paarden op een gegeven moment te fris worden. Bij het gebruik maken van de Concord zien we vooral dat hij voldoende rond en ontspannen gestapt kan worden vanuit zijn hals en vanuit zijn rug. Zodat er geen spanning in zijn lijf optreedt. De Concord werkt op twee manieren. Als je dit aanraakt, dan komen de endorfine vrij. En je ziet ook dat het paard krijgt al bijna in slaap. Dat touw van de, van de Concord, die zit net op die plek. Bij de rug en buik reageert de huid op de Concord reflectwaar met het aanspannen van de buikspieren. Buiten de fysiotherapie om, is de Concord een goed hulpmiddel voor de gewone training en opleiding van het paard. Ik kan het dan ook iedereen aanraden. De Concorde helpt ook voor paarden die moeilijk in een trailer te laden zijn. Er is ook een langere versie van de Concorde. De Concorde Longe. Deze is speciaal ontwikkeld voor het longeren. Het is een, een heel fijn uh, materiaal. Een, een mooi vlechtwerk. Een, uh, voldoende dik. Uh, voelt daardoor zacht en soepel aan. Uh, geeft geen drukking achter de schoft en tussen de voorbenen. Tevens is het ook een bijzonder gegeven dat de Concord de band tussen ruiter en paard versterkt en beide op een mooie, interactieve manier samenbrengt vanaf de grond. Ik vind de Concord een zeer goede aanvulling om het paard te helpen bij het herstel van aandoeningen en het bevorderen van het ruggebruik.